In het Groningenland leeft een ernstig probleem Van stad tot aan wat Het schokt en het beeft De gaskraan moet dicht Maar het pompen gaat door We dus zingen wij in koor Ik Kom op vandaar dat gas af Ik waarschuw niet meer Nee nee nee nee nee Vandaar het gas af Ik waarschuw niet meer Ik Kom vandaar dat gas af Dit was de laatste keer provincie verscheurd, vertrouwen geschaad. Nam geeft geen fuck, om grunnen en het klimaat. De fakkels op brand, de de geluid En nu schreeuwen wij eruit. Kom op Pandaard Gaza, ik waarschuw niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee, Van Gaza. Ik waarschuw niet meer. Kom op naar Gaza, dit was de laatste keer. Zon en Shell verroeren geen vin. ze denken alleen aan hun eigen gewin. Genoeg is genoeg, de grens is bereikt, dus zingen wij ons vrij. Kom op aan, dat Gaza, ik waarschuw niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. van Gaza, ik waarschuw niet meer. Kom op aan, dat Gaza, dit was de laatste keer. Gaza. Waarschuw niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee, Paragaza. Waarschuw niet meer. Kom aan, dat Gaza. Dat was de laatste keer. Kop de vuur.